Nelly. Nelly van der Molen, mijn eigen toko heet Taalfactor Communicatieadvies. Ik ben onrangd communicatieadviseur en tekstschrijver. Ik heb net zoals mijn buurvrouw ook uh, uiteindelijk communicatiewetenschap gedaan en wat andere onderwerpen. Een uh, aantal jaren heb ik bij bedrijven gewerkt, maar ook uh, bij de thuiszorg. En op een gegeven moment toen merkte ik dat ik steeds sneller op een baan uitgekeerd raakte. En ik denk, ik moet dingen gewoon naast elkaar gaan doen in plaats van na elkaar. En dan doe ik al 17 jaar uh, bij Taalfactor. Mijn motto is klare taal. Ik hou van duidelijkheid, uh, heldere tekst, zo eenvoudig als enigszins kan. Maar ook uh, hele eerlijke adviezen. En dat zijn ook wel eens adviezen die mensen misschien liever niet horen. Maar ik doe niet aan het strook van de mond smeren. Ik geef eerlijk advies. Als ik denk dat je iets beter niet kan doen, dan zeg ik dat ook. En uh, ja, opdrachtgevers die daar ook van zijn, die, uh, zijn daar heel blij mee. Uh, ik ben de laatste, uh, het laatste half jaar vooral bezig met de uh, energietransitie bij de gemeente Tilburg. Daarnaast ook voor uh, een bedrijf hier, wat de papierfabriek gekocht heeft, die ja 11.000 zonnepanelen op dat dak uh, leggen, heel bijzonder. Dus duurzaamheid, dat is, ja, dat, dat is gewoon echt het onderwerp van de toekomst en dat vind ik uh, super interessant. Daarnaast werk ik ook voor uh, MKB, um, voor uh, zorgorganisaties, uh, ja, ook de hele breedte van, uh, van teksten, maar als het maar in in uh, taal getouwen kan worden.